Wil jij nu dat deze server terugkomt? Vergeet dan zeker geen like achter te laten op deze video. En join de Discord, ga naar meldingen en klik op bij de 100 vloetjes beginnen we aan lens. Enige kans en klik daarop. Dan komt lens terug jongens bij de 100. Zorg zeg dat de Discord joint en elke stem telt. waar wat nee! jongens! Olaf! Olaf! Truihart! Eddy, jongen, ga. ik, ik kan niet zo naar beneden, hè? Kunnen we niet Kiss? Nee. Oké. Okay. Olaf, Ik mee, het! kom maar op. O, lekker Olaf. Pak hem. Uh, kan het. O, en? Ey, waar moet ik komen? Oh wacht, ik, ik, ik, ik oh. heb je... een Oi! Kom op, Oeh, yeah. Yeah. Lekker! Ik hey, ga minen! Ga mine Nu snel Ja, ja. Hé, ik ga een kwart van Oh, mooie bedfucked. Hé, hey, Oh Stop, stop! Jammer. Ga, ga, Tony, hè, Behalve Briebies! Doei, doe, Doei, doe, doe! Doei, Doei, Nee, maar dat is zielig. Jullie hebben mij we ook niet achtergelaten. Nou. Nou, anders gaan we inderdaad vittig dood. Oh, ja, ja. Hé, ga even daar de rand staan, want ik ben even voor jullie. Oh, ik, ja, heb, ik heb ik... een gold gekregen. <laughs> oh, wat de fuck. Hij stuurt... Hi. Hij vuurt dingen op ons. Nee, jongens. Kijk ben boven jullie. Boven jullie. Boven. Kijk, nee. Ja. Hey. Goedemorgen. Wat? Oh, Roy heeft al bootjes. Nee! Oh! oh kijk je broodje! Go! Ik zei ga! Vind je het kijk je Het gebeurt... Ja, precies wel nooit gebeurd! Fucking Gast hij vroeg me mij... af... Ja, maar jij, jij snapt het niet. Yo, Falcon Gamers, Lars hier en welkom! Oh, wel verkeerde kanaal, oeps. <laughs> Yo, mensen van It's Games. Welkom bij een nieuwe video. Oh, psych, het is een stream, haha. Eten. Maar gaan we er al meteen heen, want als je er wordt afgeschoten ben je dood, hè? Nee, maar we gaan niet, ik stel voor dat we nog niet op die bloedscheuren gaan lopen. Nee, maar we gaan er niet wel heen. Die loot is toch niet echt super OP zo? want potions die gebruik je bijna Nee, maar we gaan over En kill zeggen. En nee, nee. Oké, kom, we gaan naar, we gaan naar de bloedscheuren. Let's go boy. Volg Olaf jongens. Ik weet niet waar de fuck ze zijn, maar dat interesseert me Weet niet. je dat niet? Olaf, laat het water staan dan. <laughs> jongens, ik ben asociaal, Kel. Kijk, ik laat het wel staan. Zo. Zo. is Oh, bro. Ik ben Jongens, jullie gaan echt gewoon ik niet... Hoor, in... Ik hoor al ja. mijn natels. Olaf, oh, wacht even op de achterste. Ja, wacht, wacht daar even op de rand. Ik wacht op de rand. Je kan geen kist openen. Ksaksi staat er al. Dos. Ik zie hem Ik Op de naar beneden. Punch boys boys. Body ksaksi. Hij ja, gaat dood. Rick, kan je MLG'en? Die ja, gaat. Nee scheit, Ik, ga, ik ga, ga er gewoon op. Fuck dat kom. We gaan erop. Je moet wel kunnen MLG'en Als je eraf bent ben je dood. Ja dat weet ik. Ja, dan zei je emoji's. Nee dat kan niet. Je kan hier geen water plaatsen. Nee, nee we gaan het. Oh, je, nee, je kan hier water plaatsen. Oké okay, boeien. Dan ga ik er sowieso in We op. We moeten bij een toren omhoog gebouwd. Ik heb er. Oh wat ja Jongen is niet zo jongen. In groep. Akantos is er ook. Gas, ik heb Kingdom oh. Wand en ik heb een Lonto stick Ja, dat ik is... Ik heb Ik zie daar de oh, Night. Nee, nee. Ik zie daar de Knight. Kut. Oh dat, ik boos van hier helemaal Tonya. Ja, als ja, daar ben ik park, net geweest. Park, en, geweest. Park, ja. Oh, ging oh. oh, oh, ik vond helemaal Tonya er shit! Oh, dat, die, ja, doei! Oh. Een Epic Key en nog meer Diamond Blocks. Check Olaf. Dat je weg maar heel Olaf, die knight van wat Oké, okay, hij is agressief, hij is agressief. Bro. bro, hoe moet ik weten dat die knight zo mad is op mij? Shit man, ik ben een ik Jongen, wat de feest. fuck doet deze guy? Dit is echt ongekend. Dit is oh, gewoon geen okay, RP. Je, ik, ik, ik, ik zit in een lava. Dit is geen ik ik RP. Ik in een hoor. lava jongen. Ja, ja, ik, ja, ik, ja ik ga weet. met je mee rooien. Wow. Jongen, maar deze wordt kouloard gespamd. Ja. Niet aanvallen. Oh, kijk uit. Bro, what the fuck? Oh. Bro, jij bent terug, man. Die naak gaat ramboven, iedereen. Hey. Bro, heb jij nog heb jij nog, heb jij nog water? Hey. Hey. water? Hey. Iemand heeft gedoneerd, hey. hey, wij killen hem op Tony, nu helemaal, helemaal hey. op met iemand. Oh, ja, ja. Doei, doe, rustig, man. Rustig, man. Hey. Het is, ik wil hem. Kom dood. Maar bijna niemand heeft punches, shit, hè? ik wel. Maar doodgaan. van de enemies ja. niet. Boos ik Weinig mensen Ze hebben punchers kb. Nou, ik, ik, ik, ik, maar ik, ik ben heb... wel nog steeds een beetje voorzichtig. Oh, hij springt eraf. Oh nee niet. Kom maar, kom maar. Wolf, conf, conf, content tens. We ja, kunnen ook boeien, boeien, hij rent, hij rent. Laat hem wolf, rennen, camp, laat camp, hem rennen. hij hey, jullie <tus> hebben de kist Nice. Ik heb deze kist Ja, ik heb één kisten. Nee, ja, ja, ja, ja, jij ja. er Wolf. Of moet ik hier? Nee, ik deed hieronder. Oké okay, jongen. Hit dit, kut. Ja, weet ik echt niet meer. Ja maar jongen, deze one spam is echt ongekend. Oh, weg? Ik kan hey, hem niet jongens, Ik heb goed nieuws, kantos. Fuck. Kant en hey, jongens, kantos okay. pakt helemaal tonia ja. onder jullie. Dus jullie ja, ja. hebben ik helemaal van onder Ik heb ook oh. gepakt op kantos. Pak je op kantos? Is dit is niet gereden. Ja, ik ga nee. Pure gear waste. Ja, maar ook gewoon die L. Die L is echt. Nee. ja nee maar de night jongen de night en lonters zijn pas het dan dat is echt ongekend de night en Kool gaan allebei rambo ja inderdaad die denken dat dat fucking het een pvp die denken dat, de dat zij moeten fucking pvp of zo Ey, achter ons vol vol vol vol achter ons dus body is hier ik heb gewoon helemaal schoon zwaar oh dat oh dan komt van zo jongens hoor ja maar ik wil ik ken er dus volgens mij wil... iemand in de lava gebouwd oké okay, iedereen pak wel hier pak wel, oh, yeah. girl. Ik heb hem best wel vaak gehit. Iedereen op woon hier. Hup, hup. Nee, maar die E-girl nee, wordt hier gepakt. Ja, sorry. beter. Nice as Ah. Ja, oh, lander, we hebben twee E-girls oh, in ons kingdom, hè? E-girls nog wel. Ja, ja E-girls. Uh... Hoezo? Ik oh. ben niet een echte E-girl. Ik ben nep Nee, maar we hebben Fan oh. en we hebben Tessa. Ja, dat klopt. Ach, is bananen zo. Ja, dat is een chipje niet. Oh, dat zijn twee broertjes. <laughs> Oh, oh my god. Ze zitten ook gewoon in fucking. Ik, die heb ik nog een lead in Die oh. hey, lead Livia. Oh, wel die Livia, over. ze zijn echt legendes. Oh. Ze zijn alle twee best goed in pvp, dus ik zou oppassen. Ja, voor op helpen oh. dan. Ja, ik zit daar een stukje achter, ik ga weggeven. Bro, het Bro die chick gaat fighten. Nou. Nee, slot ik. Je spunt gewoon fucking hard en ik kan, kan je ook niet eens unmute, ik heb er eens spurs voor. Nee, maar wel. We hebben wel Mijn helm is Oh, dan. Nou, je weet dat Antara niet keren die waren kapot sterk, maar ja, is is goed per 5 Zo, jij vertellen. Ja. Toxic ze kijkt tegen die jongens. Hij, hij wordt zo, altijd zo toxic hè. Als je als ze met zijn Gewoon heel, heel veel Dan als tegen Soros te vesten. Er komt er een zo'n dood van Frantonia. Daar zo'n doof. Hallo jongens, ik mee. Hier, pak voetje boys. Pak hem. Dat is als Wanky boy. Pak hem. Pew ik kan een heel mooi de poesie zijn het goed. olaf nee olaf de komende meer olaf okay, ja oké okay, laat oké okay, we rennen wees je al, we, weet je wat voor betekent rennen Klik nee, erop aan van ja ik ben al weg pauper in die niet streamer focus aan heeft ik, uh, ik ga ja, kijken naar mijn de stream, dat vind ik leuk. Grap, ik, ik, ik zit er zitten nog twee man van moton achter mij aan. Alleen oh, niet eentje te stoppen. Vond je deze video nu leuk? Laat zeker van like achter. Dankjewel dat je zo lang hebt gekeken naar deze video. Zoek zeker mijn Discord en laat die stem achter. Je moest heel belangrijk als je wilt deze momenten terugkomen. Want dan gaan we er gewoon helemaal in vliegen. Um, iedereen bedankt voor het kijken. Bedankt Olaf voor het streamen doen. En tot de volgende keer. Doei. Oh ja, En vergeet niet te abonneren. <laughs>